Dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik wat heel spannend. Ik heb mijn eerste paardrijwedstrijd. Soms ja, ja, is toch echt een aardig... Ik het de Ja, ze stilstaat. Ja, mooi. Ja, mooi. Ja, mooi. Ja, mooi. Ja, mooi. Ja, mooi. Ja, Ja, Ja, Ja, Even gaan, hand stillen. Oh, <laughs> dat lukt <leek> niet. <laughs> nou, wat plezier. Oh ja. Yeah. De derde prijs. Gaat <laughs> daar. Ik ben er heel blij. Ik heb letterlijk gewonnen. Ik sta de derde. Ik ben echt super blij. En geef deze video een dikke like en abonneer op mijn kanaal. Ciao!